Toen de farao het volk had laten gaan, is het gebeurd dat God hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen, hoewel dat korter was. Want, God zei, anders zal het het volk berouwen bij het zien van oorlog en wil het naar Egypte terugkeren. Daarom leidde God het volk om, langs de weg door de woestijn naar de Schelfzee. In slagorde trokken de Israëlieten uit het land Egypte. God geeft ons hoop en dromen dat bepaalde dingen in ons leven zullen gebeuren, maar hij laat niet altijd toe dat we de exacte timing van zijn plan zien. Alhoewel het frustrerend is, het niet weten van de exacte timing, is dat vaak hetgeen wat ons bij de les houdt. Wanneer we Gods timing accepteren, kunnen we leren om in hoop te leven en van ons leven te genieten terwijl God aan onze problemen werkt. Exodus 3 vers 17 tot 18 vertelt ons dat God de Israëlieten langs de langere en zwaardere weg leidde op hun reis naar het beloofde land, omdat hij wist dat ze niet klaar waren om het binnen te gaan. Er was voor hun training tijd nodig en zij moesten een aantal zeer moeilijke situaties doorstaan. Maar in dat hele proces heeft God nooit nagelaten om voor hen te zorgen en heeft hen laten zien wat hij wilde dat zij moesten doen. Hetzelfde is van toepassing op ons leven. Gods trainingsperiode vraagt ons simpelweg om datgene te doen wat hij ons zegt te doen, zonder vragen te stellen of om alles te willen proberen te begrijpen. Ongeacht hoe lang iets duurt, we kunnen altijd ervan verzekerd zijn te weten dat het beter is om Gods timing te accepteren. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heere God, ik accepteer uw timing. Misschien begrijp ik het niet altijd, maar ik weet dat uw wegen volmaakt zijn.